Zo, goedenavond allemaal, daar zijn we weer, camping de achtertuin. Een erg leuke tuin, je hoort het, veel herrie van de omstanders, maar daar kunnen we mee leven. Alleen gaat er rondom de camping al de hele avond een alarm af. Er blijkt een co 2 melder te zijn, de politie is geweest, de sleutelmaker is geweest, alleen er is niks gebeurd en het alarm gaat nog steeds af. Ik ga nu slapen en ik hoop dat ik vanavond een rustige nachtrust krijg, want echt, dat alarm gaat al sinds vijf uur af. En mijn mede-campinggenoten zijn ook best wel luidruchtig. Dus dat maakt me ook best wel gek. Ik hoop dat deze campingnacht rustig wordt. Want anders, morgen, ik weet het niet, ik, dan ga ik naar huis. Gelukkig wordt morgen koeler. Mensen op Camping de Achtertuin en mensen die kijken naar Camping de Achtertuin. Leuk dat jullie kijken en tot morgen. Slaap lekker!